Wie het leven lief heeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen. Als je een goed begrip van de kracht van woorden kunt vatten, kan het de hele koers van je leven veranderen. Je mond is een krachtig instrument, zowel voor God als voor de vijand. Met andere woorden, je kunt door je spreken zowel positieve, opbouwende, bemoedigende dingen laten ontstaan in je leven... ...als ook negatieve, sombere en ontmoedigende dingen. Nu, ik geloof niet dat iemand van ons de spreekbuis van de duivel wilt zijn. Maar feit is dat de mond voor zegen of vernietiging kan worden gebruikt. Niet alleen in ons leven, maar ook in het leven van anderen. Ik heb het met mijn eigen leven gezien. Er was een tijd dat bijna alles wat ik zei negatief was... Maar de Heilige Geest leerde mij hoe ik de creatieve kracht van Gods woord kon gebruiken. Ik leerde mijzelf hoe ik tegen de bergen kon spreken in plaats van over de bergen in mijn leven. Wat ik bedoel is dat ik leerde hoe ik de waarheid van zijn woord kon toepassen op mijn omstandigheden en na verloop van tijd begon ik positieve en blijvende resultaten te zien. De mond is als een pen en je hart als een boek. Wanneer je iets keer op keer uitspreekt, komt het in je binnenste en word je erdoor gevormd. Het is niet iets wie je probeert te zijn, het is al wie je bent geworden. Ik ben liever de spreekbuis van God dan die van de vijand. Ik wil zijn waarheid uitspreken en van mijn leven genieten. 1 Petrus 3 vers 10 zegt, wie het leven lief heeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen. Wil je genieten van het leven? Gebruik je mond dan om de dingen van God in je leven te spreken. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heer, ik weet dat mijn mond een krachtig instrument is, die voor u of voor de vijand gebruikt kan worden. Ik geef U mijn mond. Toon mij hoe ik Uw waarheid in mijn leven en in het leven van anderen kan spreken. In Jezus' naam. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking. Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen.